De afgelopen periode heeft wel bewezen hoe belangrijk sport en bewegen is voor je fitheid, de ontmoeting met anderen en je eigen sportplezier. We gunnen het iedere Nederlander om sportief actief te zijn en hiervan te genieten. Met het Lokale Sportakkoord is er met lokale partijen een gezamenlijk plan gemaakt om de sport- en beweegambities te bereiken en daarmee de sport in jouw gemeente en op jouw club te versterken. Sluit aan bij het Sportakkoord en het lokale sportnetwerk en ontvang ondersteuning in de vorm van begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden op verschillende gebieden. Denk onder andere aan het vinden van vrijwilligers, het binden van je leden, financieringsvraagstukken of het begeleiden en opleiden van trainers. Kortom, wil je via het Sportakkoord in jouw gemeente investeren in je club, je lokale sportnetwerk en je clubambities? Kijk op clubbase.nl slash sportakkoord hoe je als club ondersteuning kunt ontvangen. Sluit jij aan met jouw club?